Hallo, hallo iedereen. Welkom weer in een nieuwe vlog. Mocht je denken, zo wat zie jij er moe uit. Ja, zo voel ik me ook echt. Ik heb het gevoel alsof ik vannacht maar 1 uur of zo heb kunnen slapen. Ik kwam gewoon niet in slaap. Dus, it's rough. Ik voel me rough. Ik zie er rough uit volgens mij. Er zit een kat in mijn enkel op dit moment te bijten. En uh, ja, ik ga gewoon vandaag een beetje vlog voor jullie. Ik ga weer de deur uit. Het wordt mijn allereerste event sinds corona. En het is helemaal in Amsterdam. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Spannend. Maar ik moet eerst heel even Oeh, dit ventje aandacht geven. Want die zit echt in mijn enkel te wijten, hè vriend? Nou, Babar heeft net lekker eten gehad. Ik heb zijn kattenbak verschoond. Zij heeft brokjes gehad. Zij eten in de avond altijd echt heel veel. Dus meneer, jij hebt weer allemaal eten. Zeg eens hallo tegen de kijkers. Oh, zo... Zeg eens hallo tegen de kijkers, jeetje. Ik kan niet eens scherp stellen die camera omdat je zo bewegelijk bent vriend. En plof, daar gaan we. Nou, dit is echt, echt onze ochtendroutine. Tienduizend keer neerploffen, geaid worden, achter me aanrennen, al die dingen. Kom hier meneer, jij hebt lekker je eten. Kijk eens, gaan we lekker eten. Dan ga ik ook eventjes mijn uh, ochtendontbijtje maken. Goedemorgen jongens. Hallo. Ja, hij komt echt altijd meteen achter me aan. Dan gaan we hier weer even lopen kriebelen, gaat de 10.000 keer aan de bank krouwen, natuurlijk. Dat is onze ochtendroutine hè vriend? Zo, huppatee. Ik ben inmiddels aangekleed, make-up gedaan, haar gedaan. Of nou ja, ik heb eigenlijk gewoon en mijn haar gedaan. Want ik dacht volgens mij kan het nog wel eventjes. En ik ga uh, vanavond weer sporten. Dus dat scheelt. Dan kan ik daarna lekker mijn haar wassen. En dan is dit verder de outfit of the day. Maxi jurk. En hij is echt lang voor mij hoor. Van H&M. Ik heb mijn lage platformfams eronder. En dan heb ik ook nog eventjes mijn pantertasje. Dat, uh, dat was het. Dan ga ik zo ook de deur uit. Alright jongens. Ik ben gearriveerd in Amsterdam. Je zag lekker mijn onderkin. Ik ga denk ik deze kant op. Ik ben hier nog nooit geweest. Maar ik geloof dat ik in dit gebouw moet zijn. Zo en de zon schijnt inmiddels echt super lekker. Maar ik heb zelfs ook nog regen gehad. Dus ik heb uh, alles gehad. Maar het zou vandaag heel erg warm worden. Dus vandaar deze lekkere flowy jurk. Het is alweer even later en ik ben inmiddels alweer thuis, zoals je kan zien. Ik heb me ook net eventjes omgekleed in een sportoutfitje. En toen bedacht ik me dat ik jullie niet meer heb laten zien welke schoenen ik heb mogen uitkiezen bij Nelson. Dus dat ga ik nog eventjes doen. Ik pak ze er eventjes bij. Ik heb gekozen voor een nieuw paar, Dr. Martens. En ik heb eigenlijk al twee paar, maar ja, je kan gewoon geen genoeg hebben van Dr. Martens, vind ik dan. Eén, twee, tadaa! Ik heb gekozen voor dit exemplaar. Dit is de Pascal Becks uh, de 1460. En uh, de Pascal is bekend omdat het zeg maar wat soepele leer heeft. En dat had ik nog niet. Dus daar was ik ook wel heel erg benieuwd naar. En ik heb ze al eventjes uh, aangepast. En... Ik voel dat inderdaad al. Dus dat is heel erg mooi. En ik denk, ik weet niet of het zeker, dat die bags gewoon um, ja, dit stoerdere ringetje is. En het leer dat wat uh, meer een reliefje heeft. En ik vind dat het geheel echt heel erg stoer maken. En daar hou ik wel heel erg van. En ik dacht dat dit wel een hele mooie combo is tussen de Jadens die ik al heb en de Monos. Ik denk dat dit een beetje echt er tussenin zit. Dus ik ben hier echt uh, ontzettend blij mee. En ik kan niet wachten om ze te gaan stylen. Uh, mocht je benieuwd zijn hoe ik ze ga stylen en waar ik ze allemaal mee combineer. Dat uh, komt allemaal op mijn Instagram account. En een uh, hele kleine hint. Volgende maand komt er een winactie. Yay. Yeah. Nou Larissa en ik die hebben echt een hele hoop. Uh, nou ja hele hoop. Een aantal nieuwe items van Chicel. En we hebben het net eventjes neergelegd op de bank. Omdat de kleurtinten zo mooi bij elkaar passen. Kijk dit zijn de items. We zullen ze. <coughs> dit zijn de items. We zullen <laughs> het lukt me niet. Het lukt me gewoon niet. We zullen ze straks ook nog aantrekken zodat je kan zien hoe het eruit ziet. Maar we waren een beetje in een, een neutral uh, vibe, zo te zien. Dus laten we ze aantrekken. Larissa heeft hier trouwens al een van de items aan. Nou, dit is het allereerste jurkje die ik heb uitgekozen. En het is een soort van uh, lichtgeel kleurtje. En hij is echt heel erg vrouwelijk qua model door deze ruches hier op de schouders. En eigenlijk ook een beetje hoe het hier is gedaan. En ik vind hem wel echt heel erg leuk. En ja, het zou natuurlijk niet Larissa zijn om het natuurlijk te combineren met een paar sneakers. Of ik heb ook al Dr. Martens eronder gedragen. Dat vind ik ook wel heel erg leuk bij staan. En er zit trouwens ook nog een uh, onderjurkje onder. Dus hij schijnt ook niet meteen door. Maar met dit soort flowy jurkjes draag ik meestal nog van die... Uh, van die strakke korte shortjes. Zodat hij niet omhoog wappert tijdens het fietsen bijvoorbeeld. Ik heb ook een jurkje aan. En het is echt zo'n city dress vond ik. Het is lekker hoog. En hij is lekker over de top met een printje. Hier heeft hij ook nog van die um, franjes. En dan is hij hier ook lekker zwierig zoals je ziet. Ik vind het echt zo'n heel leuk jurkje om aan te trekken als je nou ja, ergens gaat eten bijvoorbeeld. Um, ik heb nu een riempje eromheen getrokken. Ik zal hem heel eventjes... Afdoen zodat je ook kan zien hoe het eruit ziet zonder zo en zo is die zonder dus het dus kan ook het kan ook heel makkelijk zonder een riempje omdat hij dus hier van het elastiek heeft dan heb je nog steeds vorm ik vond hem wel echt uh, ja heel erg cute en het is ook vooral weer eens wat anders dan wat ik normaal draag gewoon lekker feestelijk ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden zo, en in dit lookje heb ik twee nieuwe items aan. Als jij een volger bent van mijn Instagram account, volg me via Verbon. Heb je misschien deze broek al voorbij zien komen, want ik had ik, um, die had ik aan samen met een ander nude kleurig topje. En het is een beetje zo'n soort van ballonmodel. Dus hij is hier wat boller en aan de onderkant um, loopt hij weer wat taps toe. Ik heb hem wel even twee keerjes omge. Um, omgeslagen zodat hij wat korter is voor mij. Maar ik vind het wel heel fijn om een beetje zo'n uh, lekkere witte broek te hebben. Ik denk dat ik deze ook heel goed nog door kan dragen... In de herfstperiode met een misschien wat donkere trui. Maar voor nu heb ik dit topje erop. En dit is echt een super lekker stretchy materiaal. Hij is heel lekker zacht. En ik vind vooral dit heel erg mooi. Oké okay, deze top is van Chiquelle. En ik vind hem echt helemaal fantastisch. Eigenlijk sowieso deze hele outfit met de dokser er nog onder. Um, ja ik vind het heel erg leuk. Omdat dit uh, stofje die is zo lekker glanzend. En ik volg een Instagrammer. Ze heet Angelica Blik. Als ik haar naam goed. Uh, goed uitspreek. Uh, ze komt uit Zweden en ze heeft ook wel eens van dit soort topjes aan. Dat vind ik altijd heel mooi en chic en ja, leuk staan. Ik hou gewoon wel heel erg van uh, basics, maar dan net ietsje, dat extraatje, waardoor het toch een beetje opvalt. En door dat glansje, ja in combinatie met dat linnen, ik vind het gewoon heel erg mooi zo. En het volgende item is deze trui. Ik moet zeggen, het is wat um, het strakkere en kortere items dan ik misschien normaal laat zien in uh, shoplogs. Maar ik vind deze ook wel echt heel erg mooi. En dit had ik ook nog echt niet in de kast liggen. En ik kan het ook wel echt een trui noemen, want het stofje is best wel uh, dik. Ik heb het ook nu heel erg warm. Maar ik vind hem heel erg mooi. Ik heb hem weer gecombineerd gewoon met dezelfde witte ballonbroek van net. En het is een beetje een soort van uh, faux wrap uh, truitje. Want hij zit hier gewoon vast. Maar je hebt wel echt nog dat effect. En dan heb je dit bandje. Die is best wel lang. Dus die heb ik gewoon naar achter gedaan. Weer aan de voorkant gestrikt. Maar je kan hem ook eventueel naar de achterkant strikken. En ik vind het echt een heerlijk kleurtje. Ik vind hem vooral heel mooi met deze witte broek. Maar ik denk echt dat hij bij heel veel kleuren heel erg goed past. Nou, dan is dit vestje van Chiquelle. En ik vind deze echt fantastisch ik vind de fit heel erg mooi want hij heeft een beetje van die uh, wijdere vleermuismouwen en het materiaal is gewoon lekker zacht en de kleur is mooi en ik heb er gewoon echt helemaal niks ja, op aan te merken behalve dat hij gewoon uh, helemaal is wat ik leuk vind ja ik heb hier onder ook meteen een topje aan van chiquelle en ik heb hem nu aan in een in een normale outfit omdat het in principe wel zou kunnen maar dit is een sporttop en ik vind hem heel erg mooi het is een mooie kleur het is een beetje of het is taupe. en dan is die hieronder een beetje uh, dat dit zo bij elkaar scruncht en uh, de achterkant is even kijken hoor. De achterkant loopt zo net als de voorkant dus eigenlijk zou het een hele mooie crop top kunnen zijn wat mij opviel is dat um, de stof is best wel stevig echt heel stevig hij heeft denk ik twee laagjes dus hij schijnt sowieso niet door. Uh, zorgt er wel voor dat hij ook wel een beetje warm is. En ik heb het snel warm. Ik heb het nu ook heel warm. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn met sporten. Vanavond gaan Larissa en ik toevallig gewoon cyclen. Dus ik denk dat ik hem gewoon meteen aandoe. Zodat ik in dezelfde video... Ook aan jullie kan laten weten hoe ik het heb ervaren in deze top, of ik het te warm vind of niet. Of je zweet misschien heel erg gaat zien of niet. Ik verwacht van wel namelijk. Zo, wij zitten op dit moment bij Op Zuid. En dit is een hotspot die wij ook in ons e-book hebben genoemd. Mocht je het gemist hebben, er is ik hebben een Utrecht e-book geschreven. Met allemaal hele fijne tips voor in Utrecht. En we vinden dit een heel fijn plekje. Ik zal het even laten zien waarom. Het zit zeg maar ja, wat verder uit de stad dus uh, nou ja, ik zou willen zeggen het is rustig maar het is hartstikke vol hier en uh, je ziet hier dus water en het is gewoon heel lekker ruim opgezet en zo Dus dat is heel chill en de kaart is ook wel fijn we hebben ja, net uh, lekker. wat lekkers besteld dus dat komt straks aan. en ik kan niet wachten, want ik heb honger. Maar is wel nog oh. even uitleggen? De Ikea die zit eigenlijk achter dat grijze gebouw, dus dan als je een beetje bekend bent met Utrecht, dan een, een, weet je. Een, beetje, een, een klein uit. beetje waar het is. yes Ja, we zien soms hier wel uh, mensen zwemmen en we zagen het ook subboards, die zie je hier. Dus ik denk dat je ze kan huren hier, dat is wel echt super chill. Dus sowieso is het echt fantastisch weer op dit moment. Ik denk, hoeveel graden het zou het zijn? 27 volgens mij. Ik krijg een beetje op te lopen op mijn benen. Echt, uh, <laughs> ja, het is heet. <laughs> All right, eten is er. Dit is een lobster roll. We hebben een limonade met lauels en framboos. En Larissa heeft de kroketten. En? en friet. En friet. Oh, ik had zo'n drink. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Yeah. All right, het is bijna tijd voor Outdoor recycle En daarbij ook meteen de ultieme test voor dit topje. Ik heb hier een... Een uh, bruine sport-BH onder van H&M. Uh, Dat vond ik wel een leuke combo. En ik heb mijn korte broekje aan van Gymshark. Deze vind ik echt super chill. Ik heb er best veel vragen over gekregen, maar hij bevalt echt goed. Ik moet heel eerlijk toegeven, het is 27 graden buiten. Ik heb het nu al ontzettend warm, omdat deze stof best wel dik is. Dus, goede kwaliteit, maar misschien ook wel heel erg warm. Dus we gaan kijken hoe lang ik hem aan kan houden. Maar ik heb er zin in. Ik vind het wel een hele cute combinatie. Ik ga eventjes naar een spiegel lopen, dan kan ik het zien. Dan kan ik nu tenminste ook in een volledige sportoutfit zien. Kijk, het is toch wel heel erg leuk om een keertje een lichte top aan te hebben. Ik heb heel vaak zwart aan. Dit is BCEE. Ik heb hem een keertje gehaald en ik dacht. Ja, het is niet echt een must. <laughs> maar ik vind het wel lekker. Deze smaakt namelijk naar. Uh vruchten is toch net wat lekkerder en zorgt ervoor dat je zou ervoor moeten zorgen dat je iets minder last hebt van spierpijn bijvoorbeeld onder andere Alright. en dan natuurlijk zelf een handdoekje mee Alright. daar is rozeco outdoor en dat is een mondje zo te zien en dan zit hier de pinkelclub dus ze is dus ook buiten super lekker en wat frisse lucht en hier is er is we zijn echt goed op tijd te zeggen dat we wat eerder moesten zijn uh... nice lekker shirt wat eerder moesten zijn. We zijn uh, ruim op de eit. Ik hoop dat je het kan horen eigenlijk. We zijn klaar jongens. Taren ziet er best fris frisse vrijdag uit nog, toch? Ja, maar ik heb wel echt gesweet als een gek. Je ziet helemaal niks. Nee. En hier zie je zelfs ook. Dit donk, je ziet een klein beetje. Ja, hier, nu zie je het wel, dus dat is een beetje bezweet. Maar ik vind niet dat het opvalt. Zeg maar, het is niet duidelijk. Ik zie helemaal niks, hè? De top is echt helemaal uh, goed. Helemaal sweatproof. <laughs> nou jongens, het was weer helemaal lekker. We gaan nu uh, lekker naar huis. Hi jongens, en Larissa en ik zijn op dit moment aan het werken bij Serena. Hello! Super leuk. Nou ja, we zijn inderdaad op dit moment niet aan het werken, we zijn aan het lunchen. En we zijn een beetje broodjes aan het maken, eitjes aan het koken en dat soort dingen. Wil je zo um, Ja, het is altijd heel erg gezellig. En de katjes zijn er ook. Kijk eens. Hallo. Oeps, hij zit zacht. Hallo. hallo. Oh. oh, is het te zacht? Hm. Nee. Ik moet het maar... oh, dat is... Zo, het was hem weer voor vandaag. Het is zes uur en het is ontzettend lekker weer buiten. Dus wij gaan lekker de deur uit. Ja. Chillen en weekend vieren. Yay! Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog op ons YouTube kanaal. En uh, ja, we zien je in de volgende video. Doei! doei. Doeg!